In het lawaai van de wereld trekken we ons terug om uw stem te horen, de stem die in ons innerlijk klinkt, die richting geeft aan ons leven, die ons helpt onszelf en de wereld beter te begrijpen, zodat we uit de strijd kunnen blijven of misschien zelfs kunnen stappen en in plaats daarvan zacht worden. En leren te begrijpen wat de ander ons wil vertellen, en hoe we verbinding kunnen maken. Geduld leert ons nederig te zijn, vastberaden in het bouwen aan vrede, terughoudend in ons oordeel, in acceptatie als zaken anders lopen als we hadden gewild. Door ons oordeel uit te stellen, hoeven we niet te vergeven, maar, kunnen we omarmen, kunnen we het leven omarmen in liefde.